Een veelgestelde vraag is hoe stel ik mijn handtekening in binnen Windows Mail? Nou, dat is in principe vrij eenvoudig als je het weet. Je opent het programma, je klikt hier op het tandwieltje rechtsonder. Um, vervolgens klik je hier rechts op handtekening of check je nu, check je, signatuur in het Engels. Uh, je hoort het, mijn accent is zo vroeg in de ochtend niet heel geweldig. En zoals je ziet kan ik hier voor het account ondernemerssucces um, de handtekening aanpassen standaard is dat verzonden vanuit mail voor windows 10 um, dat mag wat anders want het wordt gewoon met vriendelijke groet neem eens uh, ik zie een spelfoutje. linkermuis uh, vriendelijke groet dat corrigeert hij zelf um, puntjes op de e dat uh, kent hij nog niet dus dat houden we even voor wat het is en vervolgens klik op opslaan en um, krijg ik nu een nieuwe mail Aanmaak, dan zie je inderdaad de handtekening hier staan. Kortom, dit is hoe je, het hand, hoe je een handtekening toevoegt via Windows Mail. Nu is de taak aan jou om er wat moois van te maken. Want um, ja, er kunnen kleurtjes bij, er kunnen linkjes in. Um, je kan het zo gek niet bedenken. Succes!